Gaan we op vakantie, Brian? Gaan we op vakantie? Ja, en Sessie gaat ook mee. Hé, hey Brian. Kijk nou eens naar mij. Hé, hey, gaan we op vakantie? Gaan we op vakantie? Dan zeggen we, yay! Yeah, rum de box. Ja yeah man. We gaan nou een zin hebben, hè? Even tv kijken, want het is nog niet zo laat. Dus het was tien over half We gaan nou, twaalf uur weg, hè? De mama is uh, aan het inpakken. Ik een <laughs> keer wel we met de auto inpakken. Ja, want anders gaan de mensen weer denken dat uh, je alles doet. Ja. Maar ik heb mijn taak al gedaan. ADHD ja, nou, is er sneller. Hey vent. Waar is je boomba-tas? Waar is je boomba tas? Hey. heeft hij zo'n papa? Waar is je boomba tas? Waar is je boomba tas? Ga je boomba tas eens pakken? Ik zie hem hier liggen denk ik. Nee. Albert, uh, een, een, een bekende winkelketen, supermarkttas. Uh, Waar is je boombaatas? Papa de tafels opzij schuiven. Ligt die hier? Ligt je boembatas daar? Nee. Waar ligt jouw boembatas dan? Kom, we gaan zoeken. Kom vent. Heb jij hem toevallig in de tent gedaan? Nee, ook niet in de tent hè. Maar waar is de boembatas dan? Gaan we zoeken. Kijk eens Brian. Kom jij hem even oppakken? Ga jij de boomba pakken? Oh jee. Kom maar. Kom maar vent. Ventje. We de spulletjes erin doen. Ga je knuppels en je speen en alles maar erin doen. pas mee. Huffels mee. Pompaloens mee. En je speen heel goed gaan we die ook nog weer doen, hè? Weet ja, die weer? Die? Ja. die weer de Bombaloen. Deze is er ook. Mama! Zo, kijk, stop. Zo, wat ga je doen? Deze moet naar mama. Ga maar aan mama geven. Ga ja. maar kloppen. Kloppen voor mama. Mama is even bij de auto, en dan gaat mama de deur openmaken. Lopen. Ga maar, rijden. Hey. Ja, ga maar. Mama. Op de stoep, hè, Brian. Hey. <laughs> Ik zeg niks. Oh, oh, oh. Oh. Ga maar aan mama geven. Je boembaddas. Ga maar naar mama. Ja. Slak papa. Slakje. Maar die gaat niet mee op vakantie. Kom. Ja. ja dag Slak. Ja. Ga maar mama geven de tas. Aandacht op ijzer. Nou, je ziet het. Inmiddels zijn we aangekomen op uh, landgoed Ruwinkel. Winkel. Ligt hier in uh, Scherpzeeel Gelderland. Randje Gelderland met Utrecht. En uh, ja, waarom we niet hebben gevlogd onderweg. Ging niet. De kleine moest huilen. De kleine bleef huilen. Brian vond het niet zo leuk dat de Kleine huilde. En ja, dan wordt het ook niet zo'n leuke vlog. Dan wordt het uh, weer zo'n huilerige vlog. En dat willen we niet. Uh, dat willen we dit keer niet. Nou, we zitten momenteel uh, in het vakantiepark. En moet je zien wat een zeeën van ruimte deze tuin heeft. Ja, Berber die ligt heerlijk binnen in de box te slapen en ik zit even bij te komen van de reis. Uh, zo dadelijk gaan we boodschappen doen. We gaan naar de Albert Heijn. Moet ook gebeuren. Er moet natuurlijk wel wat voedsel op de plank komen vanavond. En brood natuurlijk. Oh dat hebben we bij ons. Ja daar gaat die grap al niet meer op. <laughs> nou ja, we hebben uitzicht. Dat is ook het leuke. We hebben daar, ik weet niet of ik kan inzoomen. Eens proberen. Daar. Ja, je ziet het. Het is een mythical veld. En dus als het een mooie zomerse dag is, kunnen wij de mensen zien met je kolven. En we kunnen zelf natuurlijk ook gaan met je kolven. We zijn we, papa. In het helparadijs. Denk dat heb ik al lang gezegd tegen de kijkers. Dat wisten ze al hebben zelfs, al gezien dat Berber lekker lang huilen in de box. Hallo! Auwe! Auwe! En ja, we hebben net boodschappen gedaan. We gaan zo even lekker een kippetje halen. En dan uh, gaan we naar het huisje en dan uh, is het... Fipronilkippetje. Wat heb jij er weer? Fipronilkippetje. Lekker Nee, Je hoort het? we gaan een kippetje halen. Spannend! We zijn toch al lang dood? Zij is niet goed. Hij is zo tieten. Nattie. Vraag laten ze wel precies wat allemaal in de achter ons. Waar ga je heen meneertje? We hebben naar weglopen. Waar ga je heen? Waar ga je heen? We gaan wandelen. Papa? We gaan wandelen kerel. Papa? Nee, deuren zijn op slot. Weet je wat we gaan halen? Kip. Eten. Zeg je hallo tegen iedereen. Kom maar mannetje, we gaan eten halen. Bij de juffrouw Tok Kom, hier. Kom. Doei. Doei. Oh, je de mm. Hallo. Hallo. Wat ga je doen? Hier gaat. Je gaat de verkeerde kant om. Je gaat de verkeerde kant op. Je gaat de verkeerde kant op. Kan ook. Gaat het regenen? En wij zitten er wachten op ons weten, dat is Ja, dat was vergeten, maar laten we bestek maar liggen. Nee, hey, apkop. Leg eens heel gauw neer. Of, er zit ook een monsterlijke vlek op. Ja, ik denk, ik denk Brian. Ik denk dat Berber daar nog niet toe in staat is. <lacht> zo, daar zijn we. Allee, daar gingen we. Lekker avondje of niet? Ja, ja Eerste avondje. En, uh, ik denk dat die stand is anders. Ja, ik ben helemaal geen fotocameraman hoor. is een beetje romantischer. Het is zoveel romantischer, ja. Zullen we zo lekker slapen? En dan morgen weer een nieuwe dag, 3 september. Kijk je mee? BraaiRomein.nl, dat is er niet meer. Het is nu familie-romein.nl Morgen gaan we weer lol hebben, toch? Wat gaan we morgen doen? Ja, wat gaan we doen? Gaan we naar nou die sleepboten? Uh... Ja, we gaan naar de sleepbotendag in Nijkerk. Deze vlog zie je 12 uur s'nachts online komen en iedereen die het wil kijken, joh, kijk maar en geniet ervan. En morgen zijn we er weer, 3 september 2017, met een nieuwe vlog vanuit Scherpenzeel Slash Nijkerk. Laters!